Hallo en welkom bij Pulse Model Trainstof. Ik ben druk bezig met de opbouw van mijn baan met XPS-panelen. Die ik in vorm aan het snijden ben, of aan het zagen, of aan het branden. Veel aan het leren hoe ik met dat materiaal moet werken. Zodra ik het een beetje weet, dan ga ik er ook meer over vertellen, over wat ik daadwerkelijk gedaan heb. Tot die tijd zal het even rustig blijven. Het is tenslotte ook vakantie, dus... Ik zou zeggen bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.